Hi, ik ben Melus en ik werk nu twee jaar bij Voice in het team Klantgeluk. Bij Voice leveren we al 11 jaar lang zakelijke telefonie via het internet. En bij Klantgeluk zorgen wij ervoor dat klanten optimaal bereikbaar zijn en blijven. Klanten zoeken contact met ons via de chat, mail, WhatsApp en natuurlijk de telefoon. Bij Voice werken we zonder belscript, maar gaan we echt met de klant zelf op zoek naar een oplossing die bij hem of bij haar past. Uh, wij zijn pas tevreden als de klant dat ook is. En het leuke daarvan is dat we dat op een hele persoonlijke manier doen. Binnen ons team uh, hebben we allemaal onze eigen kwaliteiten en interesses. En bieden we elkaar ook de ruimte om die te ontwikkelen. Wat resulteert in dat je eigenlijk altijd werk doet wat je leuk vindt en wat je ligt. En we zijn natuurlijk heel gezellig. Blijf het je leuk om de team te komen versterken? We hebben regelmatig factures. Deze vind je op werkwij.voice.nl. En heb je vragen over deze factures of over onze fantastische telefonieoplossing, dan kun je ons natuurlijk altijd bellen. En?